Sportief en niet, uh, niet te dik, ook niet te mager. Uiterlijk heb ik altijd op krullelijks gevallen, bruin haar. Uh, maar voor de rest, uh, gewoon uh, plezant iemand. Ik ben nogal een korte persoon, dus voor mij moet er wat pak aan zijn. Lange benen, een beetje gebruind, um, redelijk mager, dus zo maatje 36 ongeveer, zoiets ongeveer, denk ik. Weet mijne natuurlijk. Gespierd. Uh, zeker niet te klein. Uh, bruin. Gespierd, maar niet te. Ik weet niet, gewoon zo een beetje bruin. Niet zo bleek. Ik vind die palmboom super irritant hier. Misschien X-been dan weg gaan of zo, maar voor de rest... Uh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 dat heeft wel een, een, een vertekend beeld eigenlijk van de realiteit. Ja, ik vind het echt wel eigenlijk. Ook vooral bij vrouwen, dat is nu misschien iets anders, maar bijvoorbeeld met schmink eh, heb ik ook al zoveel foto's gezien van vrouwen die er eigenlijk heel mooi uitzien. Maar als je, dan, als je de vrouw dan natuurlijk ziet, ja, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo mooi.